Nou, verouderde handen kan je herkennen aan het feit dus dat er meer kloven ontstaan. Dus het, de potten zijn uh, meer zichtbaar, uh, er zijn meer uh, onregelmatigheden in, op de huid te vinden. Dan moet je denken aan bruine vlekjes, maar het is vooral een, ook vaak een wat dunnere huid uh, die dan ook uh, erbij hoort. Met name het, uh, ja, het, uh, ja ik noem het maar, het knokkige uh, van de handen kan heel goed behandeld worden met radies of een andere filler en uh, ja goed de onregelmatig van de huid kunnen we bijvoorbeeld met een hydrogenoncreme, een vitamine A crème met een bleekend stofje, uh, kan goed worden behandeld of met bijvoorbeeld aanvullend peelingen. Nou de tevredenheid van de behandeling met de handen, uh, die is gewoon goed. Uh, het uh, knokkige kan echt uitstekend behandeld worden in één behandeling. En uh, ja, goed, de onregelmatigheden, dus de huidvlekjes, kunnen gewoon met de middelen uh, die tot mijn beschikking staan, echt heel goed weggenomen worden. En ja, goed, uh, andere voor het, de onregelmatigheden, ja, dan heb je een consult nodig en dan moet een receptje geschreven worden. En dat moet je dan meerdere weken moet je dat gebruiken. En dan kan er na een evaluatieperiode kunnen we besluiten of er een peeling noodzakelijk is of niet.